Als het goed is, zien jullie hem nu in beeld. Uh, nou, vanochtend staat het uh, monitoren en evalueren van de samenwerking uh, centraal. Uh, we staan hierbij uh, uitgebreid stil aan de hand van uh, twee uh, praktijkvoorbeelden vanuit uh, Eindhoven en uh, Utrecht. Maar ik wil ook even kort uh, stilstaan bij uh, monitoring en evaluatie in het algemeen. Uh, de samenwerking in uh, coalities uh, kansrijke start en de monitoring en evaluatie van de samenwerking. Uh, en daarna zoomen we dus in op de twee uh, praktijkvoorbeelden. Um, als je vragen hebt, uh, steek je handje op of uh, zet het in de chat. Uh, daar hebben we voldoende ruimte voor vandaag. Even terug. Uh, monitoren en evalueren. Het monitoren en evalueren van de samenwerking valt eigenlijk onder de grote paraplu van uh, monitoren en evalueren. En uh, Dit doe je om uh, verschillende redenen en voor verschillende gebruikers. En in dit plaatje uh, zie je uh, verschillende stappen die helpen om uh, de uh, focus van je monitoring en evaluatie te bepalen. En de vraag voor het begin is eigenlijk altijd, zoals je ook ziet, voor wie en uh, waartoe? Dus waarom en voor wie volg je je aanpak? Uh, want dit maakt uit voor hoe je dit gaat doen, hoe je gaat uh, monitoren en evalueren. Dus uh, hiervoor kun je in gesprek gaan met je bestuurders, de, de opdrachtgever, de partners in, de, in je coalitie. Hoe past de monitoring en evaluatie in je programma of je aanpak? Um, en er zijn ook verschillende doelen van monitoring en evaluatie. En daar komen we ook straks bij de voorbeelden uh, op terug. Uh, een van de doelen is uh, verantwoorden van je aanpak. Laten zien wat je hebt bereikt. Maar ook uh, samen leren. Uh, leren van wat wel en niet werkt. En uh, enthousiasmeren en inspireren kunnen doelen zijn van monitoring en evaluatie. Um, en vervolgens, als je bepaalt voor wie en waartoe je het dus doet, kun je met die stappen die hierin ook staan... Uh, je doel van uh, monitoring en evaluatie uh, preciezer formuleren. En dan kun je ook kijken goh, welke data hebben we daarvoor nodig, welke instrumenten kunnen we dan inzetten. Nou, en de randvoorwaarden zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, hoeveel tijd heb je hiervoor? Heb je hier budget voor? En zo kun je toewerken naar een aanpak voor je monitoring en evaluatie. Uh, dit plaatje komt uit de handreiking Het Vizier. En uh, hierin staan die verschillende stappen, die ook in dit plaatje staan, uh, verder bes beschreven. Dus sta je nu nog aan het begin van het monitoren en evaluatie van je aanpak kansrijke start, dan zou het vizier een uh, uh, handreiking kunnen zijn om uh, te gebruiken. En um, op de laatste sheet staan ook een paar linkjes naar onder andere het vizier, dus die zullen we ook na het webinar delen. Dan kunnen jullie dat nog eens nalezen. Uh, nou, even terug van waar, waar gaat het ook alweer over, He, coalities kansrijke start. Uh, de coalities kansrijke start zijn een hele belangrijke basis of pijler in het actieprogramma, uh, in het landelijk actieprogramma kansrijke start. Maar wat is het nu? Want je ziet daarin verschillende vormen en um, verschillende um, samenwerkingen. Um, het gaat vaak om een lokale coalitie, maar er zijn ook steeds vaker regionale coalities die werken aan een kansrijke start. En waarom is dit nu zo'n belangrijk element? Dat is omdat um, meerdere factoren, die zijn natuurlijk van invloed op een kansrijke start. Hè? Dat is jullie wellicht allemaal bekend. Zowel sociale factoren als medische factoren. Dus er is om een uh, kansrijke start... Te werken aan een kansrijke start is een brede samenwerking nodig van allerlei partners in het medisch, sociaal, informeel domein en aanstaande ouders. Um, daarnaast werken partners samen passend bij de opgave en de behoefte uh, die er is uh, lokaal of regionaal. Um, en de coalitie bestaat dus niet. Er zijn gemeenten die een nieuwe coalitie zijn gestart. Maar er zijn ook gemeenten die een bestaande samenwerking gebruiken of hebben uitgebreid. om te werken aan een kansrijke start in hun gemeente. En monitoring en evaluatie van de samenwerking: dat, dat kan ook een belangrijk, dat is, kun je ook gebruiken als een tool. In alle fases van het vormen van uh, je coalitie of van je samenwerking. Het kun je, kan je helpen bij het bouwen, het onderhouden en verduurzamen en doorontwikkelen uh, van de samenwerking. Uh, en met name, zoals ik al eerder noemde, zijn er verschillende uh, doelen van monitoring en evaluatie. Maar één is ook het leren, verbeteren, enthousiasmeren en betrokken houden. En met name. Voor het samenwerkingsproces zijn dat belangrijke doelen. Uh, regelmatig, uh, Als je regelmatig reflecteert op je samenwerking hè, en hoe de onderlinge interactie verloopt. Lianne vertelde daar net ook al iets over hoe zij dat uh, in Zuid-Holland-Zuid uh, doet. Dat kan ook helpen om de onderlinge relatie te versterken en ook goed met elkaar in beeld te houden van, ja, zijn we nog het goede aan het doen? Is iedereen nog uh, aan boord? En dat kan dus ook voorkomen dat, dat, dat, je, dat je knelpunten ervaart. Of dat je toch merkt dat bepaal, bepaalde partners uh, niet meer aansluiten. En misschien wel omdat juist dat gezamenlijk doel uh, uh, er minder is. Uh, en niet alles is vooraf al duidelijk of... Uh, uh, uitgedacht. Het is ook echt met elkaar leren. Kansrijke start is natuurlijk... een complex, uh, een complex veld. Er speelt van alles, dus... Uh, een wicked problem, zoals we dat uh, noemen. En Het is dus ook belangrijk om met elkaar ruimte te houden om dingen uit te proberen... en van elkaar, te, en, van elkaar en met elkaar te leren. En dan kan het monitoren en evaluatie van die samenwerking kan daarbij een belangrijke... Uh, uh, instrument zijn. En bovendien gaandeweg, en Lian noemde het ook al, uh, soms dan ontdek je gaandeweg dat je bepaalde partners mist. Of zijn er nieuwe uitdagingen waardoor je andere partners uh, uh, ook uh, moet betrekken. Dus dat je dat met elkaar blijft bespreken houdt die uh, samenwerking ook uh, levend. Um, en om met elkaar te leren is het dus ook belangrijk om te monitoren. Uh, nou, dit heel kort en dit klinkt natuurlijk... Uh, al, dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want wij zien ook dat... Uh, het voor coalities best wel zoeken is... van goh, hoe doen we dat nu? Um, uh, het helpt daarbij dus om goed in beeld te hebben... waarom je monitoring en evaluatie uitvoert... voor wie en dan ook te bepalen wat je aanpak is. En... Uh, ik hoop eigenlijk dat de praktijkvoorbeelden van Eindhoven en Utrecht jullie zo ook wat concrete inspiratie kan bieden over hoe je dat nu in de praktijk kan doen. En nog even, zoals ik net al zei, er zijn verschillende documenten die kunnen helpen bij het opstellen van een monitoring en een evaluatie aanpak. Ik noemde al even kort het vizier, maar hier staan er nog een aantal. En die zullen we na het webinar ook met jullie delen, zodat jullie dit uh, na kunnen lezen. Dan ga ik deze stoppen. We zijn er tot zover vragen? Nee, ik zie geen handjes. En volgens mij ook niet. Ook niet in, in de, de chat. In de nee. chat. Helemaal mooi. Nou dan. Uh, dan wil ik eigenlijk uh, uh, een heel hartelijk welkom heten aan Monique Schoenmakers en Lisa van den Brekel zijn jullie al aanwezig. Ja Monique, ja. daar zie ik. Lisa, wil je ook iets zeggen? Dan kom je ja, maar maar naar het scherm. Ja. Nou, hartelijk uh, welkom uh, Monique. Jij bent projectleider kansrijke start in uh, Eindhoven en uh, Valkenswaard. En Lisa, jij bent um, onderzoeksmedewerker bij de GGD Brabant Zuidoost. En jullie gaan iets vertellen over hoe jullie um, in Eindhoven de monitoring en evaluatie van de samenwerking hebben opgepakt. Uh, Monique, uh, jij gaat eerst iets vertellen en daarna gaan we kort met elkaar uh, in gesprek. En is er ook uh, ruimte om jullie vragen te beantwoorden. Uh, Inge, zou jij de presentatie willen delen? Uh, Monique, dan geef ik jou het woord. Ja, oké. Okay. Um, even kijken. Ja, dat is die. Uh, ik wil jullie eerst even kort meenemen van uh, hoe wij uh, binnen, uh, weet het, uh, binnen de gemeente Eindhoven met kansrijke start aan de slag zijn gegaan. Zou je de volgende sheet willen? De volgende ja, mijn muis houdt hem mee op. Dus je kan oh, goed, oh, okay. ja. Heel handig. oké. Okay. Ja. Nou, we zijn binnen Eindhoven. Zijn we in november 2020 hebben we de startbijeenkomst. Kansrijke start hebben we gehad met de eerste groep van: hoe heet het van coalitiepartners? Dat waren eerste lijnsverloskundigen. Uh, uh, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, uh, voorzitter van het verloskundig samenwerkingsverband... van het ziekenhuis in Eindhoven, is een afvaardiging, de Popoli um, En verder, even kijken, voordat ik iemand vergeet... Um, de uh, kinder- en jeugdpsychiater van uh, de GGZE uh, was daarbij... Um, de, even kijken, dat was uh, ons uh, eerste groepje. En op een gegeven moment, net zoals uh, ook net in de vorige presentatie was, we hebben gaandeweg zijn er nog een aantal, uh, een aantal professionals zijn er, uh, bij aangesloten, zoals uh, bijvoorbeeld uh, uh, het zeg maar, welzijnswerk. Home start van Humanitas is erbij aangesloten. Uh, buurtgezinnen, dus we zijn eigenlijk nog steeds een, groe een groeiende coalitie. Kijken. Nou, in februari hebben we samen de drie inhoudelijke speerpunten hebben we vastgesteld. We zijn in het begin echt heel erg uh, op de inhoudelijke speerpunten zijn we gaan zitten. Uh, de drie speerpunten ja, die kunnen jullie hier lezen. Het komen ook uh, best wel wat overeen met wat er in andere gemeenten gebeurt. Maar we hebben wel specifiek gekeken van welke kwetsbaarheden komen er in de gemeente Eindhoven voor. En aan de hand daarvan hebben we samen met de coalitie de speerpunten vastgesteld en hebben we werkgroepen hebben we geformeerd. En die zijn in maart 2021 aan de slag gegaan. Uh, daarna hebben we uh, na, een, weet het, na een half jaar, toen hebben we besloten van nou we willen uh, het landelijk speerpunt het verbeteren van de samenwerking, met name ook tussen sociaal en medisch domein, zouden we heel graag willen onderzoeken. Nou, we hebben gekeken binnen onze coalitie. Uh, nou, we merkten ook dat omdat ze met werkgroepen aan de slag waren gegaan, dat er binnen die werkgroepen al wel. Uh, Heel goed uh, samengewerkt was en dat ze het ook heel fijn vonden om elkaar en elkaars expertise te leren kennen. Maar wat we belangrijk vonden is dat we ook de achterban van deze professionals in de werkgroepen wilden we ook graag bevragen. Bijvoorbeeld de, de, de kraanverzorgende. De, uh, de medewerkers van de jeugdgezondheidszorg. Dus toen hebben we besloten, even het volgende sheet... Van hoe is nu een uh, zeg maar mooie weg om, uh, dat te gaan, uh, om dat te gaan onderzoeken? Nou, ik werk zelf uh, ook als adviseur in jeugdgezondheidszorg bij de GGD. Nou, we hebben een afdeling onderzoek bij de GGD. En ik heb dus gevraagd, zouden zou jullie met mij mee willen denken hoe we uh, dat onderzoek uh, uit kunnen gaan voeren? Nou, toen is er, toen heb, heb ik samen met, met uh, Lisa en een andere collega van haar hebben we een vragenlijst hebben we ontwikkeld. En het doel daarvan was het in beeld brengen van hoe door de achterban van de coalitiepartners de samenwerking ervaren wordt. We gaan straks nog wel wat uitgebreider in over wat er toen is gevraagd. Uh, en we hadden het idee van nou deze uitkomsten die zien wij als een nulmeting. Uh, en in november, december 2021 hebben we die digitale vragenlijst uitgezet. Nou, we hadden een hele mooie respons, vonden we. 134 professionals uh, die hadden de vragenlijst ingevuld. En uiteraard is daardoor de afdeling onderzoek is daar een analyse van gemaakt. Uh, zou je de volgende kunnen laten zien? En de highlights, die werden verwerkt in een infographic. Die uh, laat uh, Lisa dadelijk nog even zien en zal er dan ook nog wat meer over vertellen. Uh, nou, enkele resultaten. Uh, wat betreft de verbeterpunten in de samenwerking, daar was ook een open vraag. En wat daar echt opviel, was de bereikbaarheid laten wensen over... van de verschillende organisaties die in de coalitie zitten. Na doorverwijziging volgt er geen terugkoppeling. Uh, ook heel erg herkenbaar. En in grote organisaties ziet men verschil in werkwijze. Daarbij je echt afhankelijk van welke professional um, het oppakt, van hoe dat uh, de samenwerking wordt ervaren. En eigenlijk zou dat niet, niet zo uh, mogen zijn, want je hebt een werkwijze die je samen hebt vastgesteld. Dus eigenlijk zou ook iedereen op dezelfde manier met die werkinstructie moeten werken. Maar dat blijkt in de praktijk inderdaad nog niet wat het zou moeten zijn. Nou samenwerken wordt te weinig uh, gedaan. Men probeert het vaak op te lossen binnen de eigen organisatie. Terwijl de, de, de kracht is van samenwerken dat je gebruik maakt van elkaars expertise. En zo deze ouders en kinderen de optimale zorg te kunnen bieden. Dit vond ik wel een hele eye-opener, want uh, in alle gemeentes uh, zijn allerlei sociale kaarten. En, uh, uh, het is wel dus we hadden eens iets van, nou volgens mij zal het best wel zijn van dat uh, professionals toch wel redelijk bekend zijn met het aanbod wat er in die eerste duizend dagen allemaal is in de gemeente Eindhoven. Nou, 73% die denkt niet te weten welk aanbod er allemaal is in de eerste duizend dagen. En 97% die zou behoefte hebben aan een overzicht van welk aanbod er allemaal is. Uh, we zijn wel nog even aan het stoeien van wat is nu de beste manier om uh, dat aanbod inzichtelijk te krijgen. Uh, want om gewoon een geschreven of uh, so uh, sociale kaart, we weten allemaal uit ervaring dat daar weinig mee wordt gedaan. Dat er niemand zich verantwoordelijk voelt voor het up-to-date houden. Dus we zijn nu nog aan het zoeken van in, uh, op, weet het, op, op welke manier we dan aan deze vraag, uh, uh, op deze vraag antwoord zouden kunnen geven. Dus even kort van hoe de eerste periode is gegaan uh, in Kansrijk-Start-Eindhoven en dan ja, wat we hebben gedaan wat betreft het stukje onderzoek. Dankjewel uh, Monique. Uh, zou jij de presentatie willen stoppen Inge? Uh, nou, je noemde al dat je samenwerking uh, hebt gezocht met, uh, mm -hmm. met Lisa, je collega. Um, en dat de uh, highlights uh, vanuit het onderzoek zijn verwerkt in een uh, infographic. Die kunnen we ook uh, laten zien. En Lisa, zou jij daar dan uh, iets over willen vertellen? Over uh, wat er in die infographic uh, te zien is. Hoe die tot stand gekomen is. Um, Jazeker. Dus um, ja, we zo. hebben dan... Uh... Um, ik kan het niet helemaal laten zien, maar dan moet ik er maar even doorheen scrollen. Dan moet je even ja, zeggen. we kunnen zo wel even doorheen scrollen inderdaad. Ja, uh, ja we hebben dus die enquête inderdaad uh, uitgezet uh, met een aantal vragen en ook uh, veel stellingen. Uh, maar ook met uh, open vragen, dus waar um, ja, respondenten eigenlijk gewoon een stukje tekst konden typen. Um, en daarnaast hebben we aan het einde van de vragenlijst nog een... een want het was een anonieme vragenlijst, maar toch nog de vraag toegevoegd van, nou, zou je nog verder mee willen denken, dan, dan konden mensen toch nog hun mailadres achterlaten uh, als ze dat wilden. Um, maar in deze infographic hebben we dan inderdaad um, ja, de belangrijkste resultaten verwerkt. Um, je ziet daar aan het begin het aantal respondenten per professie. Dus um, ja, daar kan je zien wie allemaal de vragenlijst hebben ingevuld eigenlijk. Nou, de meeste respondenten die, uh, zijn werkzaam uh, in de periode tijdens de geboorte en uh, de kraamtijd. Um, dan mag je een stukje naar beneden scrollen alsjeblieft. Oh, ja, iets, iets verder terug. Terug, zo? Ja, um, dan daar uh, de samenwerking. Um, nou, de stelling was uh, hier bijvoorbeeld over het algemeen ben ik tevreden over de mate van samenwerking met de professionals. Nou, dan hadden de respondenten eigenlijk uh, vijf opties in hoeverre ze daar dus uh, wel of niet mee eens waren. Nou, je ziet dat, uh, dat de meerderheid dit er helemaal um, of gewoon mee eens is. Um, maar dan zie je ook een paar opmerkingen daar, dat konden de respondenten dus uh, uh, achterlaten. Um, een voorbeeld hiervan is, er is vaak weinig tijd en ruimte voor samenwerking. Een andere opmerking was, ik ben tevreden over de samenwerking wanneer we elkaar eenmaal gevonden hebben. Um, dus dat zie je uh, ook terug hier. En um, ja, daarnaast konden professionals nog aangeven uh, met welke uh, andere professionals zij meer uh, wilden samenwerken. En dat zie je daar ook terug. Uh, mag je naar de tweede pagina, alsjeblieft. Ja, dan staan hier nog een hoop stellingen. Um, en die gaan eigenlijk over de samenwerkingsafspraken. Um, nou, konden de uh, respondenten weer aangeven in hoeverre uh, ze het eens waren met deze stellingen? Um, een voorbeeld is: uh, daar linksboven zie je de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende professionals zijn mij duidelijk. En dan zie je ook uh, in welke mate de respondenten het daarmee uh, wel of niet eens waren. En dat geldt ook over uh, de andere stellingen die je daar ziet over de samenwerkingsafspraken. Uh, en weer konden de respondenten hier ook een, een uh, opmerking achterlaten. Um, bijvoorbeeld een reactie was uh, daar rechtsboven. De afspraken zijn wel gemaakt in zijn algemeenheid, maar de praktijk wijst vaak anders uit. Um, dus dat was dus ook fijn dat we in beeld hadden van, nou wil iemand iets kwijt, dan kan dat. Uh, dan mag je nog een stukje naar beneden alsjeblieft. Ja, en dan daar wat Monique net al uh, vertelde. Het aanbod te kansrijke start hebben we dus ook uitgevraagd. Um, ja, en hier zie je dus die percentages die Monique net noemde, dat een, toch wel een groot deel niet denkt te weten welk aanbod er allemaal is. En dat bijna iedereen behoefte heeft aan een overzicht van welk aanbod er allemaal is. Dus uh, ja, dat, uh, dat is wat in deze infographic terugkomt. Dankjewel Lisa. En wat hebben jullie, uh, want in deze infographic zie je dus eigenlijk de, de resultaten van het onderzoek uh, uh, wat jullie hebben uitgevoerd. Wat is er um, vervolgens uh, met deze resultaten gebeurd? Ja, dat uh, kan Monique jullie vertellen. Ja, ja. Um, ik heb uh, eind januari 2022 ben ik weer met de coalitie bij elkaar gekomen. En uh, toen heb ik deze resultaten heb ik met hen gedeeld. Toen hebben we samen gekeken van, uh, uh, van welke zeg maar, speerpunten zullen we nu uh, op het gebied van uh, samenwerking op gaan pakken. En daar kwamen allerlei ideeën uit, die, uh, zeg maar quick wins, uh, maar ook um, wat meer um, overstijgende ideeën. Uh, we hebben daar uh, een paar maanden later, hebben we, uh, samen met de managers van de organisaties, hebben we weer een, uh, een uh, bijeenkomst gehad. En toen zijn er een aantal afspraken gemaakt uh, wat betreft de zeg maar, quick wins. Dat waren er uh, zeg maar elf. Uh, een van die is bijvoorbeeld uh, de zeg maar, intekers van de zeg maar, kraamzorg en de jeugdverpleegkundigen van de Jeugdgezondheidszorg die hadden aangegeven dat ze vonden dat ze elkaar moeilijk konden bereiken en dat ze de samenwerking niet zo hoog waardeerden. We hebben daar een zeg maar werkgroepje hebben we toen geformeerd en we hebben toevallig was dat gisterenmiddag Hadden we een bijeenkomst georganiseerd met de intekers uit de gemeente Eindhoven van Kraamzorg en een afvaardiging van de jeugdverpleegkundigen. En die hebben een hele leuke sessie samen gehad. En uh, ja, die, uh, weet het, uh, die hebben echt heel uitgebreid hebben ze gepraat van uh, wat zou nou de gewenste situatie zijn, wat heb je, heb je van elkaar nodig. En uh, ja, dus uh, dat was een eerste, zeg maar, aan, uh, weet het aanzet. Uh, er zijn uh, ook afspraken zijn gemaakt, uh, bijvoorbeeld met de zeg maar, Popoli, die uh, uh, met de generalisten van Wij Eindhoven, Dat dus is, is het sociaal wijkteam uh, uh, met het afspraken gingen maken om elkaar beter te leren kennen en ook te weten wat ze van elkaar kunnen weten, weten te kunnen verwachten. Dus dat waren hele concrete uh, uh, zeg maar quick wins die uh, opgepakt zijn. En in november dan uh, wordt er uh, een symposium georganiseerd van Kansrijk Start, ook voor de achterban. En daar is uh, het zeg maar, tweede deel van die middagsessie, die is ook uh, ingericht als elkaar beter leren kennen. Dus dan uh, worden de werkvormen, hebben we dan uh, waardoor uh, de, de achterban ook met elkaar in gesprek kan gaan. En ook zo samenwerkingsafspraken kan maken. Dus dat zijn een paar voorbeelden. Hoe we dat hebben aangepakt. En een stukje van de sociale kaart. Ja, daar zijn we nog een beetje zoekende naar. Maar dat gaat in uh, samenspraak met de gemeente Eindhoven. Want die zijn ook niet tevreden over hun eigen sociale kaart. Die ze op de website van hun eigen gemeente hebben staan. En daar uh, dat onderzoek en daar de uitvoering van. Daar uh, sluit ik dan van als projectleider bij aan. Mooi, dankjewel. Dus eigenlijk heeft zeg maar... Ja, het onderzoek heeft jullie ook heel veel input gegeven ja, voor de ja. richting, voor het verbeteren van, uh, van de samenwerking. Zowel op de lange termijn, maar dus ook al een aantal quick wins. Uh, ja, ja. ja, mooi. En hoe is de terugkoppeling naar de respondenten gegaan? Hè? Jullie gaven aan, er hebben 134 mensen ja. uh, de vragenlijst ingevuld. Hoe zijn zij geïnformeerd? Uh, ik heb, uh, weet het, ik heb uh, in april uh, van dit jaar heb ik de eerste nieuwsbrief van, uh, van Kansrijk Start uitgedaan. En die nieuwsbrief die was dus inderdaad bedoeld om uh, te informeren van de achterban. Ten eerste ook om ze wat mee te nemen in de coalitie Kansrijk Start, waar wij mee bezig zijn. Maar daar heeft dus ook uh, de infographic in gestaan en ook een korte toelichting daarop. Dus op die manier is de achterban uh, geïnformeerd. En dan hebben we in het tweede nieuwsbrief heb ik een stukje gezet over uh, wat ik net als voorbeelden noemde. Dat dat de concrete acties zijn die we binnen Kansrijk Start, uh, op gaan pakken op het gebied van samenwerking. Oké, okay, dankjewel. En uh, die vragenlijst, gaan jullie die ook herhalen? Want ergens uh, noemde jij van ja dit was een nulmeting. Uh, gaan jullie die vragenlijst, zijn er plannen om die te herhalen? Zou jij die uh, misschien Lisa? Jazeker, uh, ja, we willen een, een jaar na de nulmeting. Dus dat is uh, einde van dit jaar uh, weer opnieuw de vragenlijst uh, uitzetten. Zodat we ook echt in uh, ja, kaart kunnen brengen of, of er wel verschillen zijn in samenwerking uh, al binnen, binnen dit jaar. Dus dat, uh, dat gaan we weer opnieuw, uh, opnieuw onderzoeken. Okay. Ja, mooi. Um, en ik ben ook benieuwd of jullie iets kunnen vertellen over de lessen die jullie geleerd hebben, of uh, tips voor uh, coalities die hier nu ook bij zijn: van Goh, uh, dit, uh, dit heeft voor ons heel goed gewerkt. En, uh, of dit heeft niet goed gewerkt. Um, ik denk dat Monique daar het beste ja, dat is goed. Ja. mee kan beginnen. Uh. Nou, ik zeg, uh, ik, uh, wat ik er uh, zeg maar van heb geleerd, is uh, ten eerste van uh, dat ik het heel erg fijn vond dat ik met uh, onze afdeling van onderzoek, uh, dat die uh, zeg maar meegewerkt heeft aan de, aan de vragenlijst. Want ik zou in ieder geval wel willen adviseren van om in ieder geval iemand. Uh, erbij te vragen die ook uh, meer expertise heeft in, in, de, weet het, in de vraagstelling, die ook een uh, stukje techniek erachter, de analyse. Ik denk van uh, als, je, als je projectleider bent, dat is in ieder geval niet mijn expertise. Dus in ieder geval vraagt er iemand bij die uh, je daarin kan ondersteunen. Dan weet je ook dat je ja, ook uh, de goede vragen stelt en de goede analyse daar ook uit kan halen. Uh, en ik zou het ook aanraden om uh, in ieder geval uh, de achterban ook te bevragen. Ik zeg, want uh, ik merkte gewoon dat uh, de mensen die uh, in de coalitie zitten en in de werkgroepen zitten, ja, dat zijn vaak de enthousiaste mensen, de zeg maar kartrekkers. En ja, die weten het allemaal wel, maar de achterban, daar is het een beetje ver van mijn bedshow voor. En ik vind het ook mooi om te laten zien dat wij ook uh, de opmerkingen uit de vragenlijst mee hebben genomen in uh, het samenstellen van welke acties we uit gaan zetten. Want net zoals dat voorbeeld wat ik zei van gisteren, de intekers en de jeugdverpleegkundigen die weten eigenlijk helemaal mm, ja, wel wat van, uh, van kansrijke start. Maar omdat zij hadden aangegeven dat zij die samenwerkingen wilden verbeteren, dan is nu dus de achterban die daar dan ook echt iets van gaat merken. En uh, ja... Dat vind ik ook echt iets heel positiefs wat er uitgekomen is. Ja, mooi. dankjewel. Uh, Lisa, jij nog een uh, tip Een um, geleerde les? Ja, ja zeker. Ik, uh, ik was eerder nog niet bekend met kansrijke start. Want uh, dat is natuurlijk niet mijn, uh, mijn vakgebied per se. Dus um, um, ja, als afdeling onderzoek... Um, ja, weten we nu ook uh, jeugdgezondheidszorg uh, in dit geval uh, beter te vinden. Dus uh, ja, het heeft onze samenwerking ook uh, versterkt. Uh, Zeker, ja. Ja, ja. ja dus ook in. binnen jullie uh, eigen organisatie. Uh, ja. Ja, ja, ja, binnen nou, de GGD mooi. inderdaad. Ja. Mooi, dankjewel. Uh, ik zie volgens mij geen handjes. Misschien uh, wel iets in, wel de, de, in de chat. chat. Ja, uh, Suzanne Fischer vraagt, uh, zouden we de vragenlijst als voorbeeld kunnen krijgen? Uh, ja, ik je, zeg wel, ik heb Ja, ik heb al ook voor een, uh, weet het, voor, voor een andere, andere gemeente heb ik, uh, heb ik de vragen heb ik ook opgestuurd. Dus daar heb ik al een documentje van gemaakt. Dus dat kan. Dat zou heel fijn zijn, denk ik. Die kunnen we dan misschien ook op onze website zetten. En uh, bij of ook, dat die ook te vinden is. En meesturen straks met de stukken. Ja. Mm -hmm. uh, er was al eerder een vraag. Uh, Monique, ben, dat ging, was eigenlijk het eerste stukje ik, over uh, wat Danielle vertelde. Uh, benieuwd hoe, uh, hoe er nu al overzicht wordt geboden in de vorm van sociale kaart, noemde je. Hoe ziet dat eruit en via welk kanaal kan je dat raadplegen? Dus dat was even rondom de... Nee, het was wel Monique, dus niet Danielle, maar uh, over de sociale kaart, uh, een van de resultaten toen. Uh, de sociale kaart, ja, ik zeg al de... Uh, de um... De gemeente Eindhoven die werkt met steunwijzer. En ja, ik zeg al, want uh, weet het wat we hebben gedaan, is eigenlijk... Uh, we hebben eerst hebben we één, dat, dat is alweer een tijdje geleden... hebben we het aanbod in de eerste duizend dagen hebben we met de coalitie... hebben we die samengesteld tijdens een, een sessie. Daar hebben we ook... Um, een document van Faros uh, bijgebruikt, Waar uh, inderdaad, zeg maar, basiszorg uh, steunt je in de rug. En als er inderdaad meer nodig is. Dus dat hebben we toen zelf met onze eigen coalitie gedaan. Maar dat is wel iets wat nog uitgebreid moet worden. En er zijn natuurlijk uh, al een aantal... Een aantal uh, sociale kaarten, zorgpaden vanuit het, het, het consortium van de verloskundige samenwerkingsverbanden. Dus die bestaan allemaal al. Alleen wat wij, wat wij willen doen is kijken van uh, wat is er nu specifiek voor die eerste duizend dagen. En daar gaan we deze zorgpaden en sociale kaarten gaan we daar, uh, uh, zeg maar voor gebruiken. Om zo'n goed mogelijk overzicht te krijgen. Ja, een andere vraag. In hoeverre is de tweede lijn aangehaakt? Het viel mij ook op dat hij bij de resultaten niet stond, bij de respondenten. Uh, de, weet, de ggz -E, dus uh, die is uh, de GGZ-instelling is uh, aangehaakt. Uh, Expertise Bureau Ouder, Kind en Jeugd. Dat is uh, een organisatie die volgens de Infant Mental Health... Uh, methodieke uh, hulpverlening geeft. En verder... Um, even kijken... Ja, weet het... Uh, er zitten zeg maar verder weinig uh, zeg maar tweede lijnen. Het is echt uh, de preventieve tak, uh, de basiszorg. Dat was ook een opdracht van de gemeente Eindhoven. Die zeiden ook... Uh, zeg maar, begin klein, kijk welke samenwerkingsverbanden er al zijn. Bijvoorbeeld uh, het verloskundig samenwerkingsverband. Er zit natuurlijk... Belangrijke partners in uh, die, uh, die eerste duizend dagen werkzaam zijn. En ga dan kijken ook vanuit uh, de speerpunten die samengesteld zijn. Van welke partners missen we dan nog? Dus het is inderdaad hoofdzakelijk welzijnswerk, humanitas. Uh, uh, ja, en de andere die ik net ook uh, zeg maar noemde. Omdat we toch een, een preventieve insteek hebben. Willen we wel dat uh, we de contacten hebben met degenen die de tweede lijn zorg bieden. Bijvoorbeeld als je hebt het over uh, de werkgroep uh, het eerder signaleren van uh, depressieve gevoelens. Dan moet je wel weten waar je in de gemeente Eindhoven naartoe kan verwijzen als, het, als er echt wel uh, ernstige zorgen zijn. Uh, je moet daar de contacten mee hebben, maar die zijn geen onderdeel van de coalitie. Oké, okay, er staat nog een vraag. We hebben nog even tijd, hè, Danielle? Ja, ja. Ja. Uh, samenwerken, zeker in aanvang, kost best wat tijd. In hoeverre is dit in het onderzoek meegenomen of beschikbare tijd een factor is in samenwerken? Die stond vraag. wel bij een van uh, de opmerkingen die jij ook in jouw info, infographic hebt uh, staan. Dat inderdaad, uh, zeg maar, tijd ook een zeg maar, factor is. Het is wel uh, wat, wel, uh, ja, dit heeft hier dan niet zoveel mee te maken, maar wel met, uh, zeg maar, kansrijke start. Ik heb toen op een gegeven moment, toen de werkgroepen al uh, wat acties aan het uitzetten waren, hebben we ook een aparte sessie met de managers erbij gehad. Want je wil heel graag de managers meenemen in waar we mee bezig zijn. En ik heb toen ook uh, een stukje... Zeg maar, weet het, medewerking van die managers, weet het, weet het gevraagd of dat zij tijd vrij konden maken om ook echt dan goed het kansrijk start aan de slag te gaan en het straks ook neer te kunnen zetten. Ja, en in het kader daarvan, uh, in mijn ervaring is het redelijk makkelijk om het sociale domein te betrekken, maar het medisch domein lijkt gewoon minder tijd te hebben. Is het in Eindhoven het medisch domein evenredig betrokken? Vraagt Neil. Nou, hetgene, uh, de, ja, de zeg maar partner, maar daar hoor je, hoor je landelijk ook heel erg van, die echt nog mist, is de huisarts. En ja, die heb je echt wel uh, nodig, dat is vaak de voordeur ook. En uh, we hebben wel in één wijk uh, contacten met de zeg maar, POH die daar uh, in één van de praktijken zit. Die uh, wordt ook uh, wel eens ingeschakeld bij de werkgroep van uh, het, uh, uh, het eerder signaleren van depressieve gevoelens. Die, heeft daar ook, uh, die is daar ook wel eens aangesloten. Maar dat is iemand die we echt missen. Ja, vanuit uh, het medisch domein zitten dan uh, kinder- en jeugdpsychiater. Want de GGZ zit erin. En uh, de zeg maar poppolie is ook aangesloten. En ja, dus. Uh... Maar het is inderdaad lastig. En met name de huisarts vinden wij een groot probleem dat uh, die niet aan kan sluiten. Of ja, we gaan. Uh... We, weet het, we, weet het, we, we hopen op een, ja, toch op een gegeven moment toch een lijntje te krijgen dat er in ieder geval uh, een van de grote uh, zeg maar aanbieders, bijvoorbeeld de zeg maar SGE, dus, uh, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, dat je daar dan iemand hebt die zich daar dan toch uh, verantwoordelijk voor voelt om wel aan te sluiten. Ja, dus dat blijft voor jullie coalitie dat ook blijft ook. Ja, ja, helaas. helaas. Ik ja. wou dat ik een gouden tip had, maar nee, dat gaat niet. Ja. Nou, heel mooi. Uh, dankjewel. Volgens mij uh, hebben we alle vragen uit de chat. Uh... Ik, mag, mag ik er nog één stellen? Want waar ja, ik wel naar benieuwd ben uh, van een vragenlijst. Heel vaak uh, krijg je natuurlijk te horen dan van, nou, dan hebben we weer een vragenlijst. Hoe waren hier de, de, de zorgverleners waar uh, enthousiast over omdat ze het doel wel uh, snapten, hoe, hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Um, ik heb daar uh, zeg maar, ik heb daar toch weinig uh, zeg maar, tegenstand gekregen. Ik heb uh, want uh, ik heb ze natuurlijk niet allemaal zelf, uh, zelf persoonlijk uh, heb ik ze, weet het heb ik ze gestuurd. Maar. Uh, er waren wel, uh, ja, ik zeg al, ik heb het idee van, omdat we toch 134 vragenlijsten terug hebben gekregen, dat er toch geen, geen, geen belemmering ja. was. Wat ik wel belangrijk vind, we hebben natuurlijk wel een, uh, zeg maar, goede inleiding. Hebben we, bij de vragenlijst hebben we geschreven, zodat ze in ieder geval wel wisten van wat dat de reden was waarom uh, we dit wilden doen. En dat er ook het uiteindelijke doel was om de samenwerking te verbeteren. Dus wat dat betreft... Uh, uh, denk ik dat dat ook wel helpend geweest is, dat ze in ieder geval goed uh, het doel voor ogen moeten hebben Was, weet het, weet het, wat is nou de reden en wat gaan ze er dan ook daadwerkelijk mee doen want dat is vaak ja. ook hè, uh, dat willen, ja, willen mensen ook graag weten van ja en dan, wat ga je doen ja. met de uitkomsten ja. dus dat vind ik wel belangrijk om dat in, in, in een inleidend stukje wel uh, helder te verwoorden ja. ja die terugkoppeling hebben jullie dan ook gedaan met behulp van die uh, infographic. Ja. Ja, ja, ja. ja, en straks een symposium. Dat is nog één die, vraag. Die, ja, die, ja, maar dat die, is niet zozeer ja. echt voor uh, monitoring. Deze. Maar goed, we stellen hem wel en dan gaan we daarna verder. Welke rol heeft de GGD en welke de gemeente in het trekken van de coalitie bij jullie? In, in uh, zeg maar Eindhoven, daar ben ik degene die, uh, die de zeg maar kar trekt. Het is een beetje afhankelijk van de gemeente. Ik zit natuurlijk in nog meer coalities, maar ik vind zelf de meest ideale situatie. Uh, ik zit ook bijvoorbeeld uh, in uh, het project uh, Team van uh, gemeente Valkzwaard, Zwaard. En daar is de beleidsmedewerker, is de, is de, is, is de trekker. En uh, daar uh, is iemand van uh, mee en ik zelf. Uh, wij met z'n drieën zijn verantwoordelijk voor kansrijk start in Valken Zwaard. Maar zij is de kart trekken. En dat vind ik de meest, de meest ideale situaties. Omdat ik toch elke keer terug moet naar de gemeente, naar de beleidsmedewerker... als ik wil, zeg maar, sparren hoe nu verder. En die gezamenlijke verantwoordelijkheid vind ik wel een meerwaarde hebben. Ja, helder. Ja. Nou, dat waren de vragen voor dit. Hartelijk dank, Lisa en Monique. Ja. Um, heel fijn dat jullie iets uh, wilden vertellen. Uh, het idee is dat we nu even een hele korte break doen, van een paar minuten. Dan kan iedereen misschien uh, nog even iets te drinken uh, pakken. En dan gaan we daarna ve verder met het uh, voorbeeld van uh, Utrecht. Dus laten we zeggen dat we om uh, 12 uur weer uh, verder gaan. Nou, ik hoop dat iedereen, uh, ik zei al, weer iets, le iets lekkers, warms te drinken heeft op deze herfstdag. En dan uh, gaan we verder met het uh, praktijkvoorbeeld uit uh, Utrecht. Uh, hartelijk welkom uh, Anna Jansma. Uh, Anna is onderzoeker kansrijke start bij het uh, Verwij Jonker Instituut en uh, de gemeente Utrecht. En houdt zich bezig met uh, samenwerking op het uh, thema kansrijke start. En we gaan eigenlijk een beetje in dezelfde... Uh, Opzet als we net uh, met Eindhoven uh, hebben gedaan. Uh, Anna, jij gaat eerst iets vertellen over uh, jullie aanpak. En daarna hebben we nog een kort gesprek. En is er ook weer uh, ruimte voor vragen. Dus uh, Anna, bij deze aan jou het woord. En Inge, deel jij uh, de presentatie van uh, Dat ik hem nu Anna... gelijk al klaar, Anna? Ja, dat is goed. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, goedemorgen allemaal. Mijn naam is dus Anna Jansma. Ik werk als onderzoeker bij het Wij Jonker Instituut. En ik ben op dit moment gedetacheerd bij de gemeente Utrecht in, voor een deel van mijn uren om uh, kansrijke start kwalitatief te monitoren en evalueren. En daar ga ik jullie vandaag kort wat weer over vertellen. Um, allereerst. Even heel in het kort hoe wij in Utrecht werken aan Kansrijke Start. Misschien kan je naar de volgende dia gaan, Inge. Want dit figuur, en ik weet niet hoe goed jullie dit nu kunnen zien. Ik zie het vrij klein. Maar de kleuren kunnen jullie in ieder geval goed zien. Die zijn belangrijk. Ik zal jullie er een korte toelichting bij geven. Dit figuur vat eigenlijk samen hoe wij in Utrecht werken aan Kansrijke Start. Uh, centraal staat in het midden, in, dat, in de blauwe cirkel, staat dat we samenwerken om ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven te geven. En om dat te bereiken heeft de gemeente actielijnen geformuleerd. Die staan daar in het rood omheen. En de basis van die actielijnen, van waaruit we daaraan werken, is de samenwerking tussen eigenlijk alle relevante partijen in die eerste duizend dagen. Waar het vandaag over gaat. Die staat centraal bovenaan uh, dat centrale doel, die samenwerking. Nou, binnen die actielijnen hebben we speerpunten geformuleerd. Um, en onder die samenwerking hangt het speerpunt om die samenwerking zowel op wijk, als stedelijk en regionaal niveau uh, uh, te doen, om uiteindelijk yeah, te kunnen doen wat nodig is in complexe situaties en kinderen de best mogelijke start te geven. Ik hoop dat dat op deze manier een beetje duidelijk is als de plaats van de samenwerking zeg maar in hoe wij werken aan kansrijke start. Nou, waar zit die samenwerking dan precies? Mag de volgende dia, Inge? Um, op regionaal en stedelijk niveau zit hij bij ons met name in de strategiegroep en de interne werkgroep Kansrijken Start. We hebben niet een lokale coalitie uh, als zogenoemd lokale coalitie, maar we hebben wat, um, ja, op verschillende niveaus verschillende groepen die uh, werken aan kansrijke Start. Nou, die strategiegroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente en uit het veld met name uit managers en bestuurders van bijvoorbeeld de JGZ, de verloskundige samenwerkingsverbanden... de HUS, dat is het samenwerkingsverband van Utrechtse huisartsen... en uh, LOCALIS, die de ambulante hulp verzorgt in uh, Utrecht, de basishulp vanuit de buurteams. En daarnaast zitten daar ook de opgave manager en tracker vanuit de gemeente uh, zitten in die groep. Nou, die strategiegroep die geeft inhoudelijk richting aan Kansrijke Start... Dus die houdt, en die houdt ook zicht op de voortgang, dus wat, uh, hè, wat gebeurt er allemaal in de stad en zien we daar ook ontwikkelingen, ook als het gaat om samenwerking. En die groep die signaleert ook waar uh, nadere samenwerking of inzet uh, op zijn plek lijkt, of nodig is. En die probeert het ook te stimuleren, ook over domeinen heen. Nou, de interne werkgroep die werkt meer op uitvoerend niveau aan, aan kansrijke start. En in die groep zitten onder andere een, een JGZ-verpleegkundige, een stafverpleegkundige een adviseur gezondheid um, uh, die zich bezighoudt met het opbouwen en ondersteunen van samenwerkingen in de wijk, dus echt dat op wijkniveau. het linkje naar de wijk. De opgaventrekker van kansrijke start zit ook in die interne werkgroep. Die zit ook in de strategiegroep, dus dat is gelijk het linkje daar naartoe, dus echt de link van de praktijk naar hè, meer het uh, uh, beleids- en managementniveau. Uh, en bijvoorbeeld een communicatieadviseur die zich bezighoudt met kansrijke start. Nou, in die groep die Werkgroep die werkt dagelijks aan die actielijnen en speerpunten die net, jullie net in dat figuur zagen. Nou, dan op wijkniveau hebben we in Utrecht um, geboortezorgnetwerken. Inmiddels in zeven wijken. Die zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid. We zijn gestart met twee, twee netwerken. In Overvecht en Lombok en uh, in Kanale Eiland, Noordwest, Leidse Rijn, Oost- en Vleuten zijn er de afgelopen jaren geboortezorgnetwerken bijgekomen. En die bestaan meestal uit in ieder geval een huisarts, een verloskundige, een JGZ-verpleegkundige en een buurtteammedewerker. En daaromheen, het verschilt een beetje per netwerk, zitten daar uh, uh, nog andere professionals omheen. Bijvoorbeeld uit de, spe de specialistische jeugdhulp. Uh, ja, en zij werken samen om gezinnen dus op, ja, vooral op wijkniveau zo goed mogelijk te ondersteunen in ieder geval die eerste duizend dagen. Door met elkaar casuïstiek te bespreken, dat is vaak een onderdeel van... Uh, uh, uh, ja, van de bijeenkomsten die ze met elkaar hebben. Dat is zo om de zes weken. Uh, ja, en daarbinnen dus een zo goed mogelijke samenwerking op te zetten. En ook daarvan uh, te leren door die casuïstiek ook te bespreken. Want aan de hand van het bespreken van die casuïstiek komen ook punten naar voren... die, uh, nou, die zowel goed gaan als beter kunnen in die samenwerking. Ja, dan waar het vandaag over gaat... Hoe monitoren en evalueren we dan de samenwerking rond kansrijke start? Um, we doen dat eigenlijk aan de hand, ja, op drie niveaus. En aan de hand van verschillende... Uh -huh. uh, oh. Ik hoorde iemand iets, uh, of hoorde ik iemand, wilde iemand iets vragen? Of niet? Ik hoorde iets, oh, nee, dan ga ik verder. Ik hoorde ook iets, maar ik zie verder uh, niks. Dus, uh, nee, ja. ik dacht een mannenstem te horen. <laughs> dus ik was wel benieuwd, is er een man aanwezig? Ik had nog niemand gezien. Maar goed, op drie niveaus. We doen dat... Um, allereerst door middel van cijfers. Eigenlijk was dat wat de gemeente Utrecht al deed. Ze verzamelde cijfers over kansrijke start, hè, Aan de hand van indicatoren, uh, die we ook uh, met elkaar samen hebben bepaald... ook in, uh, in, uh, in uh, samenwerking met de RIVM. Om in beeld te brengen hoe het er globaal voor staat uh, op allerlei gebieden. Met het aantal vroeggeboorte of met het aantal kinderen met een laag geboortegewicht. Daar verzamelen we in Utrecht cijfers over. Net als in eigenlijk alle andere gemeenten denk ik. En die geven een bepaald beeld. En die gegevens vullen we in Utrecht aan uh, met verhalen die we ophalen in de, in de wijken in de, in de stad. En dat doen we door bijvoorbeeld in die wijknetwerken waar ik het net over had in gesprek te gaan over die cijfers over vragen als wat zien jullie als jullie naar de cijfers kijken en wat zegt jullie dit. Herkennen jullie het beeld? Um, uh, en zo ja of nee, hoe komt dat dan? Wat is er nodig om die cijfers te verbeteren en wat zouden jullie daarin kunnen betekenen? En wat is daar dan voor nodig in de, in de samenwerking? Uh, dus we vullen eigenlijk die cijfers aan met kwalitatieve informatie. Omdat in Utrecht die verhalen eigenlijk nou, bijna steeds nog, meer belangrijker worden gevonden, nog belangrijker worden gevonden dan de cijfers. Um, en, de, en die cijfers bespreken we ja, in, die, in de wijknetwerken, noemde ik net, maar ook tijdens stedelijke. Uh, we hebben een soort leerplatform ook in Utrecht voor de eerste duizend dagen, waar dus professionals breder dan die wijknetwerken, dus ook de achterband van die wijknetwerken, ook uh, ja, aan kunnen sluiten. Wordt op thema, uh, aan de hand van thema's worden daar bijeenkomsten georganiseerd. En daar bespreken we ook die cijfers. Gaan we daar ook over in gesprek? Nou, die cijfers proberen we jaarlijks, twee jaarlijks nieuwe dat je wordt met elkaar. Daarnaast monitoren we op proces. We evalueren bijvoorbeeld hoe de samenwerking verloopt in die, in die interne werkgroep waar ik het net over had. En dat doen we in de vorm van evalueersessies, hebben we die genoemd. En dat betekent dat we om de zoveel tijd in gesprek gaan over vragen als... wat zien we aan ontwikkeling op kansrijke start in de stad? Zien we een beweging en wat gaat er dan goed? Wat kan er beter? En dan zowel binnen het team, hè, binnen het team waarin we werken aan kansrijke start als wat we zien in de stad of regio aan samenwerking en wat er goed of beter kan. En waar missen we bijvoorbeeld nog samenwerking? En tot slot monitoren we echt op het niveau van activiteiten en interventies, dus echt de, de, de ja, alles wat er plaatsvindt in de, stad, in de stad op kansrijke start, bijvoorbeeld het programma Nu Niet Zwanger wordt hier uitgevoerd. Um, dus daar. Uh, zijn we ook bezig met het monitoren en evalueren, vooral ook van de resultaten daarvan, maar ook van hoe gaat de samenwerking dan binnen dat team. En wat is daar uh, uh, nodig? Maar ik ga even door op het voorbeeld van de monitoren en evalueren binnen die netwerken waar ik net over vertelde. Uh, nou wat belangrijk is om te benoemen is dat samen leren centraal staat en dat we in Utrecht ook heel erg proberen om professionals en organisaties zelf, um, zelf die informatie op te laten halen. Ik ben uh, ingevlogen om tijdelijk die monitoring en evaluatie op, um, op gang te helpen. Maar het doel is eigenlijk om hem uh, om op die manier vorm te geven dat hij ook structureel onderdeel kan worden van een werkwijze. Dus bijvoorbeeld dat hij in die wijknetwerk, dat dat monitoren en evalueren standaard ingebouwd zit in de werkwijze. Dus dat je om het half jaar dat dat op de agenda staat van "Goh, we gaan weer eerst monitoren en evalueren met elkaar. En dat hoeft niet groot te zijn. Dat kan aan de hand van een paar kleine vragen. Maar dat het als vanzelf um, ja, er eigenlijk bij hoort. Omdat het toch, he, dat monitoren en evalueren. Toen ik startte met, uh, met deze opdracht voor in ieder geval die wijknetwerken, voelde als iets wat erbij kwam. Wat veel tijd zou kosten en ja, wat heb je er dan uiteindelijk aan. Kom ik zo ook nog even op terug bij de werkzame elementen. Maar goed, als het gaat om die manier van monitoren en evalueren, hebben we heel erg gekeken van uh, wat is dan de behoefte van de professionals die werken in een bepaald team of in een netwerk. Wat willen ze weten um, en waarvan zij ook denken dat het er verder brengt. Want wat we in Utrecht ook heel belangrijk vinden om te benoemen is dat we het niet doen ter verantwoording. We hoeven aan niemand verantwoording af te leggen, maar dat we er vooral uh, van leren en dat het ons samen weer verder brengt en dat het die samenwerking verbetert. Nou ja, en ik heb hier dus de afgelopen tijd best een relatief grote ondersteunende rol in gehad. En nu zijn we bezig om eigenlijk uh, aan de hand ook van wat we allemaal geleerd hebben de afgelopen tijd, om een, soort, een aantal tools te ontwikkelen voor zelfmonitoring die je kunt gebruiken. Hè, dat zijn, kunnen korte vragenlijstjes zijn, uh, die je bijvoorbeeld kunt gebruiken om dat monitoren en evalueren onder zoveel tijd uh, te doen. Dus daar zijn we nu mee bezig om dat allemaal uh, mooi op papier te zetten. Nou, aan de hand van onze ervaring van de afgelopen tijd zijn er eigenlijk een aantal elementen, Ik mag naar de volgende dia, die bijdragen aan het monitoren en evalueren van samenwerking. Nou, eigenlijk het allerbelangrijkste is dat je er met elkaar uh, de meerwaarde van ziet. En daar kun je in mensen in meenemen, dat hebben we ook moeten doen. En helemaal als mensen het zelf moeten gaan doen, hè. Dat um, voorbeeld van Eindhoven wordt net, dat, dat is ook... Uh, dat wordt uh, weer van buitenaf, zeg maar, tussen aangestuikers gedaan. En hier is dus de bedoeling dat ze het ook zelf uh, gaan blijven doen. Um, ja, maar eigenlijk zijn er altijd wel punten waar mensen benieuwd naar zijn. Dus dat is heel goed om daarnaar op zoek te gaan. Zoals lukt het ons om onze doelen te behalen? En zijn er dan nieuwe doelen nodig straks? Of moeten we doelen aanpassen? Hoe vinden we dat de samenwerking gaat? En dat monitoren en evalueren is eigenlijk een hele mooie pas op het plaatsen moment... Om daar met elkaar bij stil te staan, om ook successen te vieren. Want wat gaat er goed en wat bereiken we nou met elkaar doordat we hè, deze samenwerking hebben opgezet. Maar ook om knelpunten op te halen, om ervoor te zorgen dat je weer prettig verder kunt met die samenwerking. Um, als je aan de slag gaat met monitoren en evalueren, is het gedeeld eigenaarschap ook heel erg belangrijk. Dus als je wilt evalueren is het fijn om doelen te hebben en laat mensen die dan ook met elkaar samen formuleren. Uh, want daardoor creëer je draagvlak en ontstaat er ook een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid voor die doelen. Uh, en wat dan helpt, is ze ook om weer op te delen in, in kleinere doelen. Bijvoorbeeld een jaardoel. Er was bijvoorbeeld een wijknetwerk die wilde in de samenwerking, die wilde de samenwerking verbeteren. En had daar de concrete, een concreet doel bij, namelijk we willen dit jaar het aantal warme overdrachten vergroten. Dus het was heel duidelijk waar ze dat jaar, uh, waar ze met elkaar aan gingen werken. Nou, wat ik net al zei, dat is heel belangrijk dat het ook aansluit bij de behoeften van, uh, van het netwerk en de werkwijze. Um, zo zijn er netwerken die hebben een vragenlijst uh, ontwikkeld en ingevuld. Uh, er zijn groepsgesprekken gevoerd, maar we hebben bijvoorbeeld ook gekeken. Er was ook een netwerk die wilde graag terugkijken, echt op inhoudelijk op de casuïstiek. En wat daar in naar voren kwam over samenwerking, dus hebben we ze geholpen bij het analyseren van de notulen van hun uh, multidisciplinair overleg, wat ze onder de zoveel tijd hadden. Om te kijken, wat zitten daar dan voor punten in? Want je bespreekt natuurlijk een heleboel met elkaar aan de hand van casuïstiek. En daar komt vaak meer naar voren dan je, dan je denkt. Dus we hebben ze geholpen om uh, hè, naar zoveel bijeenkomsten te kijken... van wat hebben we daar nou allemaal opgehaald. En vervolgens hen ook geholpen met um, hoe brengen we dat dan terug... bij waar er ook iets aan gedaan kan worden. Bijvoorbeeld huisvesting, huisvesting was een probleem wat vaak terugkwam in casuïstiek... Um, daar konden ze binnen dat wij het netwerk niet zoveel in, in uh, doen hè, aan, als het gaat om oplossingen daarvoor. Dus dan was een kort lijntje, een lijntje met de gemeente is dan belangrijk om uh, zo'n signaal af te geven. Um, in de hoop dat dat punt ook opgepakt wordt. En, uh, zodat er iets aan... Uh, zodat er iets mee gedaan kan worden en daarmee ook die hulp aan gezinnen weer verbeterd kan worden. Dus dat is eigenlijk het vierde punt. Belangrijk is ook dat er een lijntje met de gemeente is als het echt gaat om die samenwerking op wijkniveau. Of in het team van nu niet zwanger. He, punten die uit zo'n evaluatie naar voren komen, dat je die ook terug kunt geven aan de mensen die daar iets, uiteindelijk iets aan kunnen verbeteren. En we merken ook dat dat een hele belangrijke drijfveer is om te monitoren en evalueren voor professionals van, he, wat komt er dan uit naar voren en dat er ook iets mee gedaan wordt. Um, ja, dat was het denk ik even voor nu. Ik weet niet of er nu al vragen zijn. Het is dus een, ja, een hele andere manier van monitoren en evalueren dan in Eindhoven gebeurt, waar het meer hoog over is, zijn we hier dus heel erg ook op klein niveau bezig... om dat monitoren en evalueren uh, te doen en structureel in te bouwen eigenlijk... zonder dat uh, ik daarvoor nodig ben nog straks. Ja, Helder, ik dankjewel. hoop dat het duidelijk is. Ja. Dankjewel, Anna. Ik zie geen uh, vragen in de chat. Nou, um, ik was wel benieuwd, want je geeft aan van uh, op die wijknetwerken... Is die monitor dan heel um, ja, op maat ook. Die monitoring en evaluatie is dus wel op maat van het wijknetwerk ook tot stand gekomen? Ja, ik ben. Uh, er waren twee netwerken die al bestonden toen ik startte. Dus daar hebben we eerst gekeken van, goh, wat hebben zij destijds met elkaar voor doelen opgesteld? En hebben ze, uh, vinden ze het, hebben ze behoefte aan het monitoren en evalueren van die doelen bijvoorbeeld of van andere dingen waar ze ja, van de samenwerking bijvoorbeeld of zijn ze benieuwd naar wat voor effecten hun samenwerking heeft. Dus ik ben heel erg in gesprek. Ik ben in gesprek met hen gegaan en aan de hand daarvan hebben we bepaald hoe we dat gaan doen. Dus we hebben niet één dezelfde vragenlijst die we nu overal uh, in alle wijknetwerken afnemen. Maar we zijn echt op maat gaan kijken wat willen jullie weten. en. Uh, ja, aan de hand daarvan hebben we ook in samenspraak met een aantal met de voorzitters, meestal met de voorzitters van het netwerk hebben we een kort vragenlijstje opgesteld, zodat het ook echt aansluit bij hun werkwijze. Uh... En, en je... Ja, dus het ziet zel... er eigenlijk per oh, wijknetwerk wel anders uit. uit. Maar, de, ja, maar de, eigenlijk op, in die end komt het wel. Uh, in grote lijnen op hetzelfde neer. Het gaat over die, die, die, de thema's, hè? de resultaten van die samenwerking, de samenwerking zelf, maar ook de werkwijze binnen zo'n wijknetwerk. Is, die nog, uh, is dat nog waar we mee verder willen of willen we het anders inrichten? Willen we bijvoorbeeld lopende casuïstiek bespreken of willen we terugkijken op casuïstiek en er op die manier van leren? Daar zit ook nog verschil in per netwerk. Um... Dus uiteindelijk die, uh, wat we straks kunnen opleveren aan tools hè, voor wijknetwerken ja. of andere overleggen, hè, die ook bruikbaar zijn voor andere gemeenten. Uh, dat zal vooral een soort inspiratiedocument zijn met vragen waar je uit kunt putten en waar je uit kunt halen wat past bij jouw uh, samenwerkingsverband. Ja, precies. Want ja. wat jullie dan, wat je in die verschillende net, uh, wijknetwerken hebt gemonitord en geëvalueerd. Dat is de input geweest, ook voor jullie uh, zelf evaluatie instrument, zeg maar. Ja, en dat, en dat instrument dat klinkt heel groot, maar het, moet, het is dus vooral iets waar je zelf uit kunt halen wat past ook bij jouw uh, ja, jou, uh, netwerk of overleg. Of, er zijn natuurlijk allerlei vormen van samenwerking, in iedere gemeente ziet dat er anders uit. Ja. Um, maar het zijn ook gewoon hele algemene vragen als dus wat zien we aan ontwikkeling op kansrijke start en wat gaat daarin goed en wat gaat daarin beter. Dat soort hoogovervragen, als dat echt specifiek over doelen die je met elkaar gesteld hebt, zoals over die warme overdracht van hoe vinden we dat dat dan nu gaat. En, dus je kunt ook heel specifiek op doelen evalueren in plaats van hoogover over samenwerking in het algemeen. Ja. ja. Helder. Uh, volgens mij is er ook, ik zie een handje van. Ja. Nalonja, Nalonja. Um, uh, Inspirerend verhaal, uh, Anna. Uh, ik heb een aantal vragen. Uh, wat voor lijntjes hebben jullie tussen wijk en het overkoepelende niveau en tussen de wijken? En als yeah. last, but maybe not least, um, uiteindelijk ga je samenwerken omdat je uh, een uh, klant, uh, cliënt, uh, een doelgroep wil bedienen. In hoeverre is de doelgroep meegenomen in het monitoren, in het evalueren? Dus het zijn vier vragen, geloof ik, of drie in ieder geval. <laughs> uh, ik moet ze dan even, even kijken hoor. Mag eerste, zal ik die laatste beginnen? Die heb ik nu nog helder voor ogen. Dat cliëntperspectief. Van wat merken die nou hè, aan, saam, aan hè, nou ja, het is moeilijk om te zeggen voor en na, maar um, ja, dat is een hele mooie vraag. En daar zijn we ook zoekende in. En dat is. Vaak iets uh, En dat begint nu een beetje te komen, dat ze ook ruimte krijgen, hè, de professionals in die netwerken, om dat cliëntperspectief erbij te halen. En het is heel mooi, want in sommige wijknetwerken wordt nu in de casuïstiek bespreking ook de uh, moeder en of vader betrokken bij de casuïstiek bespreking. Dus je hebt eigenlijk direct, um, krijg je dat cliëntperspectief, dan heb je erbij, zeg maar. Ja. Zij ze zien ook om hen heen. Uh, uh, en we zijn nog heel erg bezig met hoe kunnen we dan dat cliëntperspectief gelijk. We, pro, we nemen het in ieder geval mee via de professionals, dus we vragen hen wel ook hen te vragen van goh, hoe vonden jullie? Het zit ook vaak wel in standaard in weer evaluatieinstrumenten die ze gebruiken vanuit een hè, vanuit een verloskundige praktijk of vanuit hè, hoe je de hulp hebt ervaren. Dus daar kunnen we informatie uithalen en om daar dan nog extra weer op te vragen, ja daar. Daar, dat is niet direct waar de professionals op zitten te wachten. Zeg maar. Ze zijn nog een beetje zoekende naar hoe kunnen we dat nou goed inbouwen. Zonder dat het ook nog heel veel tijd, zonder dat het tijd kost. Zeg maar. Uh, maar professionals zelf kunnen daar vanuit hun, um, ja, vanuit hun ervaringen al wel uh, over vertellen. En wat we dus zien is dat, die, dat de cliënten dus ook steeds meer betrokken worden bij die casuïstiek bespreking. En vraag... Twee, dan gaan we gewoon langzamerhand het level op. Hoe zijn de wijken met elkaar verbonden? Uh, de, de wijknetwerken, noem is ze geloof ik. Uh... Ja, nou, we hebben dus dat leerplatform. Waarin eigenlijk alle professionals uit de stad. Uh, die kunnen daaraan deelnemen aan die bijeenkomsten. Dus daar ontmoeten ze elkaar. Uh, uh, het is ook wel mooi, want er zijn een aantal mensen die... Een wijknetwerk gestart zijn die nu ook trekker zijn binnen andere wijknetwerken om dat op te starten zeg maar. Die hebben de er ervaring mee en die doen dat nu ook in andere wijken. Bijvoorbeeld een verloskundige die is in meerdere wijken ook actief en die hebben dat nu in andere wijken ook opgezet. Um, we hebben een adviseur gezondheid die de wijknetwerken ondersteunt. Zowel die heeft ze ondersteund bij de opbouw als bij nu nog meer het uitvoerende deel. Dus die doet een aantal ondersteunende activiteiten zoals de agenda samenstellen. Um, wat ook uiteindelijk meer bij die netwerken zelf moet komen te liggen. Dat is heel erg de link tussen de wijknetwerken. Die ook signalen vanuit verschillende wijknetwerken bij elkaar brengt. Dat is ook degene die ook in, die, uh, in de interne werkgroep kant Start zit. Dus die vanuit die verschillende wijknetwerken die signalen daarin brengt. En ook weer naar die strategiegroep die daar weer boven hangt, zeg maar. En we hebben in Utrecht ook stadscoördinatoren per wijk. En we zijn ook nog aan het kijken wat voor rol die daarin kunnen hebben. Dus we zijn nu inderdaad heel erg richting de borging aan het werken. van Hoe kunnen we nou de bestaande structuren benutten om signalen die in die wijken naar voren komen, uit die evaluaties, naar die strategiegroep terug te brengen, zeg maar. Mooi, ja dat was mijn laatste, mijn laatste vraag inderdaad. Ja. Uh, eigenlijk ja. alle kanten, ja, hoe uh, zijn de zijn, lijntjes ja. alle kanten uit? Ja, ja. ja. Nog even wel. een vraag tussendoor. Van zijn de wijknetwerken hetzelfde als de geboortezorgnetwerken? Of zijn er twee ja. verschillende? Dat vraagt Neel nog even. Uh, ja, nou het naampje is eigenlijk wat soms verschillend is. En het zijn eigenlijk gewoon netwerken rondom de geboortezorg in een wijk. En sommige, sommige wijken noemen het een geboortezorgnetwerk, andere wijknetwerken noemen het een MDO. Uh, weer andere wijken noemen het een leernetwerk geboortezorg. Dus het is met name een naampje. Het gaat erom dat de uh, professionals die in de geboortezorg in rondom de geboortezorg werken, dat die met elkaar samenwerken op wijkniveau. Dus het zijn het. En dat is per wijk één netwerk. Dus het zijn niet twee verschillende netwerken ja. in één wijk. Ja. Helder, dankjewel. Ik zie geen vragen in de, meer in de chat. En ook geen uh, handjes. En uh, ik zie dat we nog vijf minuutjes, ik krijg nu de melding nog vijf <laughs> minuutjes in deze vergadering. Dus Anna, ik wil jou heel hartelijk danken voor je toelichting op uh, Jullie uh, aanpak in uh, Utrecht. Um, we hebben toegezegd dat we een aantal dingen nog gaan delen, waaronder dus ook de presentaties en uh, ook de opname. En uh, is ook toegezegd om de vragenlijst uit Eindhoven te delen. Dus dat uh, gaan jullie allemaal uh, ontvangen. Um, en dan komen we een beetje aan het uh, einde. Dus Inge, dan wil ik jou.